Hé hey Barbara, wat ja. was de aanleiding van het project uh, Omgijn Precies? Um, samen met uh, Shida, de wijkcoördinator, was er een situatie op uh, Anne van Rijn. Um, jongeren, de bewoners ervaarden overlast van de jongeren. Um, ze waren in zekerheid in ten einde raad. Hoe gingen we hier een oplossing aan geven? Wij zijn ingevlogen als All One omdat wij sociaal-artistieke interventies doen. Wij hebben de leerlingen met de bewoners samengebracht door middel van een audioroute. Gebaseerd op een gemeenschappelijk onderwerp, namelijk kattenkwaad. Net een variant van overlast. En zo is er een, een project verankerd in de wijk. En zijn er ook helemaal geen meldingen meer geweest van overlast sinds, uh, sinds dat project. Um, wat was de allereerste indruk toen je daar toen je er zelf kwam en de contacten die je maakte met de mensen die er woonden? Um, we hebben een, een hele grote verkenning gedaan. Want ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon een grote verkenning te doen van wat er speelt, wie er is. Um, buiten is, is dat er heel weinig te doen is, er gebeurt niks. En dat is ook echt onze bevinding geweest. Dus fysiek ook, als elke keer als we kwamen, dan was er bijna niemand op straat. Er werd er niet heel veel gespeeld en um, voelde je ook dat er geen verbinding was. Dus dat was je allereerste... Uh, Vinding. Ook gedurende het traject bleef dat wel een beetje zo, als je op de straat was. Dus uh, de, de uitspraak, er is hier niks, was wel op zijn plek. Ja. Een soort olievlek. Uh, ja. uh, wat heel belangrijk is, de sleutelfiguren, dat ze op een laagdrempelige manier binnen kunnen komen. Dus uh, dat was een gezondheidsdag, wat we hebben georganiseerd. En niet gezondheid alleen fysiek, uh, maar ook uh, mentaal, emotioneel. Verschillende facetten van uh, positieve gezondheid hebben we ingezet. En daar hebben we uh, bewoners voor gehaald. Zo heeft uh, een van de bewoners uh, die heeft een meetinstrument. Uh, zo hebben we een creatieve coach hebben erbij gehaald. En uh, toen kwamen Ietje en Mijnen binnen wandelen. Die gaan we zo ontmoeten. En Ietje en mijne, die hadden die waren nieuwsgierig. Nieuwsgierigheid, en toen heb ik met, uh, ben ik met hun een zet-en-stap-spel gaan doen, waardoor eigenlijk een idee wat ooit uh, ergens uh, in hun hoofd warden, heb ik wat vorm gegeven en handvatten gegeven, hoe kan je dat gaan doen. En die ideeën zijn we verder gaan uitwerken en die zijn ook permanent geworden. Want dat was namelijk een, uh, een fietsclub, mijne wilde heel graag aan de slag met de fietsclub. En we hebben hem eerst da daarin gefaciliteerd en daarna met warme handen overdracht gedaan naar de buurtsportcoach. En dat is echt ook een, een fietsclip geworden. Ja, je kan wel spreken van een succes. Dus als je de sleutelfiguren vindt in de wijk, dan. En hun passies en lekker. Hun... We hebben een, een Ria. Was en die hebben we ook bij de Gezondheidsdag ontmoet, dus een evenement, heel belangrijk, van waar je de slootfiguur uit haalt en um, haar passie um, is onder andere natuur en groen. Haar man, onlangs overleden, um, was bioloog, zij zat in een rouwperiode, dus uh, gewoon haar tijd gegeven. Maar Uiteindelijk is ze dus bij het laatste traject van, van blokhoeve omgein is ze betrokken geweest bij de Plant en Bak, daar gaan we het later over hebben. En, um, zij um, ontfermt zich over de plantenbakroute. Dat is haar kindjes heeft meegedacht. We hebben haar gevraagd, um, alle planten die je denkt die goed zijn, de hele jaar door en die, die onderhoudvriendelijk zijn, um, en die gaan we kopen. Dat hebben we gedaan en die hebben we samen gezaaid. En toen kwamen er andere kids erbij. Ginny en Jasmijn, ook echt sleutelfiguren. Um, die geven heel vaak uh, water aan de plantenbakken. Ria die ontfermt zich over die gezien. ...dat een deel opgeblazen is. komen ook later op. Um, je kan ontmoeting in een wijk als Blokhoeve... ...kan je niet forceren. Evenementen organiseren top... ...maar daarna is het aan de mensen zelf... ...om naar die evenementen te komen. Een plantenbak is een, ...ook een, het faciliteren van ontmoeting... ...getijd. En vanuit een wens, vanuit de wijk... ...dus de wens naar meer groen... Die plantenbakken die staan daar. Die zijn gevuld met de wensen van de wijk. En uh, de mensen uit de wijk die zorgen dat die bakken ook onderhouden worden. Maar allemaal in hun eigen En manier ze langslopen. Dus dat is, die, dat is zeker een, een grote les. Fysieke ontmoeting in een wijk als Blokhoeve, nogmaals. Kan je niet forceren, maar kan je wel faciliteren. Er is een heel proces geweest. We zijn eerst uh, zijn we de verkenning ingegaan. Dus we hebben alle, allerlei manieren die op maatwerk die goed waren voor de bewoners zelf. Dat van open inloopmiddagen uh, met mindmaps maken over ideeën. Tot deur aan deur en met cupcakes. Mensen gaan paaien met kinderen. Idee van de bewoner. <lacht> tot uh, Google Forms online als mensen weinig tijd hebben. En zo zijn er diverse manieren geweest om de hele buurt in kaart te brengen. Vanuit uh, die verkenning um, hebben we een aantal evenementen georganiseerd. Vanuit die evenementen zijn sleutelfiguren gekomen. Niet veel, maar hele belangrijke sleutelfiguren. Met die sleutelfiguren zijn we samen evenementen gaan organiseren en samen het gebied gaan verkennen. En vanuit dit alles zijn er een aantal permanente um, faciliteiten gekomen, zoals een plantenbak en uh, een paar andere uh, fysieke ontmoetingen, ontmoetingsmogelijkheden en um, dat is eigenlijk het proces ge geworden. Ontploft? Uh, ja, en niet zomaar. En niet zomaar. boeken werden geraald, hartstikke leuk, mooi bericht op Facebook en toen kreeg ik het bericht van de wijkcoördinator Shida met foto erbij, bam, de hele boekenkastje opgeblazen ligt nu in Dichelen. De Aanname bevestigd van ja, de jongeren zullen wel weer uh, uh, rotzooi trappen. Dat is bevestigd. Um, dat kan je zien als een teleurstelling. Tuurlijk is het even een teleurstelling, maar dat kan je ook oppakken als een kans. Dus dat is ook wat we nu gaan doen als eind-eind-eind traject. Namelijk um, degene die zich ontfermd heeft over die plantenbak. Die gaat vertellen wanneer de jongeren aanwezig zijn. We gaan naar de jongeren toe. We gaan met de jongeren in gesprek van hoe voelt het om hier te zijn in de wijk. voel je onderdeel van de wijk. We gaan iets vets met jou doen. In dit geval gaan we lekker vuurspuwen. Want dat heeft te maken met ontploffen. Bakken laten ontploffen. En we gaan lekker met vuurspuwen, lekker stoer. En tegelijkertijd gaan we het hebben over hoe zou jij je wel onderdeel voelen van, van de wijk. Um, en we gaan met hun het gedicht wat gemaakt is door de wijk. Met een gedichtendag hebben we ook gehad. Uh, Gaan we op de bakken zelf plakken? Een, een manier om ze te betrekken. En ook de consequenties van een actie te laten zien. En dan hopen we dan daarna om ze mee te nemen in een volgend traject. Grote les hierin is: neem iedereen mee die in de wijk uh, zich bevindt. Niet alleen maar de bewoners, maar ook de passanten en de bezoekers van de wijk, onderdeel van de wijk. En op hun manier betrek ze dan bij de wijk en in het ontwerp van een van wijk. Van de ja. wijk. Ja, want je ziet al heel snel dat, uh, dat, dat mensen, de bewoners, of, of mensen, of de wijkbewoners, zo moet je het zeggen? Dat wijkbewoners uh, het, het liever de, uh, de jongeren op afstand zetten in plaats van ze erbij betrekken omdat ze ze maar lastig vinden. Ja. En jij zegt van nee, niet zo op afstand zetten, maar betrek ze erbij zodat het ook hun plantenbak wordt. Absoluut. En dan, um, mag ik de link leggen? Ja? ja, leg de link maar. Heel graag. We ja. beginnen met de Audioroute. Dat is ontstaan vanuit uh, overlastsituatie, klachten en verwijdering van twee groepen, zo ver mogelijk uit elkaar, die hebben we bij elkaar gebracht. Door een sociaal-artistieke interventie, samen iets creëren. Ook de plantenbak is een hartstikke mooi moment om gewoon weer uh, vanuit een situatie van overlast en vermijding. Om ze te brengen in het proces en samen te creëren iets waar, waar iedereen zich comfortabel bij voelt. En voelt dat ze, dat ze iets moois aan het maken zijn. Dat is heel belangrijk. Iedereen onderdeel van het hele proces en de ontwikkeling. Oké. Okay. Ja. De aanbevelingen. Er zijn vele aanbevelingen. Die kan je allemaal terugvinden op de website die je hieronder ziet. Ik noem maar even drie en dan de rest kan je in alle rust met een kopje thee en koffie, je kan je dat zelf bekijken. Aanbeveling is, je kan ontmoeting niet forceren. Je kan, uh, uh, kan je plaatsen en je kan de ontmoeting faciliteren. Uh, het is belangrijk dat iedereen betrokken is bij een wijk. Iedereen op zijn eigen manier. Dus ook de jongeren, ook de VVE, die best wel wat tegenstand heeft geboden... Die willen geïnformeerd worden. Dus iedereen kijken wat heeft iedereen nodig en dus meenemen. Um, en het is belangrijk om de sleutelfiguren te vinden vanuit hun passie en kracht om met hun samen verder het proces in te gaan. En dan meer achter te laten um, in goede handen.